Jongens, Kom op, we hebben nou alweer een pakketje besteld. Ik. Hoe dan? Hier, vier? Serieus? Oh, mijn creditcard, zeker. Oh, ja. Hoe staat het? Nee, dit is de NPO Start Award voor de meest gestreamde dramaserie van 2022. What? Zeker. Maar dat is leuk. Goed hè? Mooi hè? Nou, dit is te gek. Maar dan hebben we een reden om jullie te bedanken. Heel erg te bedanken. Ontzettend fijn, want jullie hebben ons dus uh, ontzettend veel bekeken. Zowel lineair als uh, gestreamd. En daar zijn we heel erg blij mee. Heel van. erg leuk. Dus dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank jullie wel. NPO Start feliciteert oogappels.